Goedemorgen, weer een nieuw weilandje om te zoeken, dikke bomen, oude grond, boerderijtje in de verte, naast het weiland waar ik al veel heb gevonden. Ik kom bij je terug met de eerste vondst, wish me luck. Eerste vondst na een paar meter, loodje. Met nummer 36 erin. Nou weer een mooi versierd stukje metaal. Een soort siergespje of zo van haarclip. haarklip. Helaas niet compleet. Ziet er verder wel leuk uit. Gespje. Niet zo heel oud denk ik. Eerst ja, het verzoenlijke vondst, een hele gangetje. Oogje nog intact. deze kant een kruisje. Aan de andere kant ik denk ik Maria met de tekst eromheen. Kijken of we hem nog een beetje leesbaar kunnen krijgen. eindelijk een muntje. leeuwencent ik denk dat we hem nog wel redelijk schoon kunnen krijgen thuis nou het vorige veldje was niet wat het veldje ben ik vorig jaar geweest toen ik een detector gehuurd had toen alles afgelopen nu even kijken met de xp deus wat er is blijven liggen en wat we nu nog extra uit de grond pikken uh, bij de eerste vondst zie je me terug nou die heb ik dus vorig jaar laten liggen. Dit was het eerste mooie signaaltje. Hij is nog niet helemaal leesbaar. Moet hem thuis nog beter schoonmaken, maar denk een het Even kijken wat het precies is. Ja, Met een betere detector pik je dus toch weer nieuwe dingen uit de grond. Volgende vondst. Ongelooflijk dat ik die met de vorige detector gemist heb. Geen idee wat het is? Heb je een idee? Laat even een berichtje achter. Hieronder in de comments. Kogeltje. Hartstikke idee. Willemsend. Redelijk scherp. 18. Nou, ergens 1822. Laatste getalletje net niet zichtbaar. Halve Willemsend. 1822. Ziet er nog redelijk goed uit. Weer een supergave gave Willemscent. 18,27. Met scherp. nou Weer een toffe munt voor mij onbekend. Ik moet thuis nog wat research doen. hier lijken verschillende kleine wapenschildjes te staan en aan de andere kant groot wapenschild en 1770 of 1710. ziet er interessant uit. Daar ligt hij en ik ben er weer blij mee. Knoop met ankertje. Oh super gaaf. van de marine of de burgerschip wat het is weet ik niet ga ik even uitzoeken maar super vondst weer yes. En weer een duitje. Helaas onleesbaar op dit moment. Weer een kleintje. Halve leeuwenzend. Redelijk scherp. Ik moet hem even beter schoonmaken voor het jaartal, maar Leuke vondst weer. Weer een duitje. Kaal. Ik denk dat ik er nog wel ietsjes informatie uit kan krijgen. Muntje 8. Top. Klippel. Nu zo heel oud denk ik. En weer een muntje. Ja. Wil je kijken? Ja. Wauw. Ga even kijken wat voor muntje het is. Volgende vondst. Weer een leuke gesp. Willem Ja, had het al nog niet helemaal leesbaar. een dikke kogel denk punt 50 ik heb er niet zoveel verstand van maar tweede wereldoorlog en weer een duitje tot nu toe nog onleesbaar maar stad Utrecht 1791 mes en mes scherp zo zien we ze graag Anders andere zijde ook super goed wapen van Utrecht schilt met de twee leeuwtjes top op naar de volgende. Weer een punt 50. Kwam van aardig diep. Nummer 2 van dit veld.